Hallo, welkom bij Partytime TV. We zijn hier vandaag bij Valhalla. en we gaan onder andere kijken naar workshops, BMX uitvoeringen. En uh, ik hoop dat we ontzettend uh, ja, veel plezier hebben. Veel plezier hebben inderdaad. Hello. Ja? Wat zo? Yo, ik ben Devin. Ik ben 10 jaar en ik uh, ga mee presenteren. Let's go! Let's go! Let's go! Wij zijn in Valhalla! Kom mee. Laten we naar binnen gaan! Dit is dan wel, We hebben daar een pool. We moeten naar boven. Kijk, dit is de pool. Max, doe even trucjes! Hij gaat! Heel leuk tripjes! Max, kom eens hier. Dit is Max. Wat doe je het liefst bij Walhalla? Ja, skaten natuurlijk. Lekker steppen. Ja. Wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Oh ja, kom een keer naar Walhalla, Het is super vet, toch? Oh, dat vind ik ook. We gaan naar de bump. Zo jongen. Dit is de bump. Laten we naar de beelden kijken van deze wedstrijd. Jongen, ik ga van de baan. We gaan Kom oh, kijk nou, Ja, maar bit mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee, Hier demonstratie einde. Bijna Ik denk dat de BMX het toch winnen. 19 april is weer de volgende step content. We zijn op zoek naar de graffiti workshop. Oh, die is uh, daar, in, in dat gebouw. Oh, je naast. in de loods. Oké, okay, dankjewel. Nou, we gaan dus even kijken naar de graffiti workshop. Pet, ga mee? Daar ga ik denk ik straks nog wel eventjes op. Ja. Nou, we zijn hier bij de graffiti workshop van Walhalla. En we gaan hier even kijken wat de kinderen allemaal voor moois gemaakt hebben. Oeh. Wat heb je gemaakt? Nou, ja, ik ben een beetje gewoon... Uh... En het uh, uitproberen. Ja. Gewoon een boodschap aan iedereen hier vandaag. Uh, dat vooral BMX een hele goede sport is. Volgend jaar hebben we een BMX contest. Daar zou ik ook graag aan mee willen doen. Maar. Okay. En dan ooit een keer misschien landelijk in de toekomst. Dat zou wel vet zijn. Hopelijk, Hopelijk wel, ja. Wel, je had een keertje bij je niks gek. Aan mijn kinderfeestje. Ja, toen! En ik had een keer een B-mixed. nog iets? <lacht> uh... Nou, dit was de springkastengedeelte bij Walla. Terug naar de zaal. Dankjewel. <tied> Kan ik dat leren? Ja, dat denk ik wel. Het is heel makkelijk eigenlijk. Kan ik dat leren, juffrouw Jenny? Hoe doe ik dat? Je doet suiker in een schepje en dan komt er een suikerspin uit. Dan moet je het alleen maar draaien. Zo gaat dat, het heel makkelijk. En ik heb het eigenlijk voor het eerst gisteren gedaan. Dus... Ik ga dadelijk ook mijn eerste suikerspin maken, denk ik. Eet je het suikerspin maken? Mmm, lekker. De winnaar van de BMX best trick is geworden Valentino. Valentino, leuk! Hey. Wanneer zien er nou jongen? Kom even voren. Lach in de camera. Doe even lachen, heel goed. Zijn trick was een feeble grind. Op ben benen niks. Hij ging helemaal lood. En hij had een mooie prijs. Dan gaan we door naar de volgende winnaar. De volgende winnaar. Van de Inpoints, point skates is geworden. Zep. Zep is de winnaar van de Himalayas, skate best Trick, Met een fly over 360 graden. Deze man volgt de jaren best wel aan, dat zie je ook wel. Oefening waard prijzen. Heel goed. Applaus voor Zep. Goed, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. dan gaan we door met de volgende winnaar. En dat is de winnaar van de step. best Trick. Dat is geworden. geworden. Marek! Marek met een dubbelweb entry 60 in de bar spin over de band. Deze man heet luchtmaalloos. Applaus voor Marek, kijk in de camera, lach even. Riep de sponsoren. Yeah! Applaus voor Marek, dames en heren. En uh, dat was het hoor. Ja, want dat is mijn skateboard. gesponsord door Ando Van de boom van 24% Skate Show. En dan gaan we door naar de allerlaatste winnaar van de best break. Onder de kant van die skateboarden. Dat is geworden... Giel met een fake 360 en een heel flip. Applaus voor Giel hij heeft een nieuwe club, hopelijk is het de maat, want anders ben ik je maat wel. Dames en heren, dat waren we de webinars van The best, best 15 jaar jongen. We zijn hier de boel aan het opzetten, denk ik, of niet? Ja, zeker. Zo meteen even lekker hamburgertjes bakken. Ah, tien minuutjes verwacht ik, dan uh, kan ik de eerste hamburgers geven. Dan gaan we zo weer maar eens kijken wat Bob ervan bakt, hè. Six in de Huis. люди поступили очень так. vandaag nog steeds bij de, de open dag van Walhalla. Dit is een van de ouders. Heb je uw kinderen hier vandaag gehad? Ja. Hebben die het naar zin gehad? Ja, zoals altijd. Uh, ik was hier vanochtend weer en ik dacht, ja, Nijmegen kan gewoon niet zonder Walhalla. Ja, dat klopt, dat vinden wij ook. niet zonder. Het is, uh... Ja, want uh, uw, uw kinderen gaan hier echt vaak heen? Ja. ja. Dat is echt. Uh... Een trucje ja, het is een trucje, want kickflip, zeg maar, zijn bord zo'n rondje laten Ja. Yeah. maar vanuit die stand helemaal naar de grond. Okay. Dus hij vloog zijn maar echt vier meter kickflip, landen, bam. Ja, ja, mooi. Ja, dat is de sfeer in de ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het ook geweldig hier. Heb je zelf ook nog ergens deel aangenomen, Graffiti of of alleen de barbecue? Nee, alleen de barbecue. Okay. Ja, lekker. Het was wel lekker. Ja, nee, maar weet je, als je gewoon even een paar uurtjes eruit wil, het is hier altijd gewoon zo gezellig. Al die kids die zo hun best doen en het naar hun zin hebben. Dus uh, er is geen straf om hier te zijn. Dus uh, biertje drinken, hamburgertje en kijken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dankjewel. Ja, het was hartstikke leuk. Uh, ik vond het een hele succesvolle dag. Ja. Het mooie is, de dag is nog niet eens afgelopen. Zometeen is het ook nog gewoon feest. Mooi. En uh, het begon eigenlijk met de roller disco, ombouwen, open dag... Superdruk, heel veel kinderen, allerlei activiteiten, hè? dus je zag echt het van het skateboarden tot het DJ'en tot de graffiti, alles is gebeurd en alle kinderen hebben vol enthousiasme meegedaan. Dus ik vond het een heel succesvolle dag. Ja, ik begrijp dat zelfs de ouders het echt ontzettend leuk hebben gehad, vooral de sfeer wordt hier erg benadrukt, Sfeer sfeer Walhalla ontzettend leuk. Ouders vinden het ook echt ontzettend jammer dat Walhalla weggaat. De... Inspireert hun kinderen echt heel erg om ja, een sport te doen en zo. En dat is natuurlijk altijd positief. Ja, dat is precies eigenlijk waarvoor we het doen. Hè. De kinderen gewoon uh, motiveren om actief bezig te zijn. maakt niet uit uh, met welke sport of welke cultuurdiscipline ze, ze dat willen. Dus dat bieden we hier allemaal aan. En uh, ja, inderdaad, het is heel fijn dat de ouders hier ook gewoon een dagje meemaken. Wat de kinderen hier allemaal kunnen doen. En wat ze allemaal doen. En uh, nou ja, we hallen, moet weg. Maar we gaan niet weg. We komen terug. Of we blijven hier of we komen terug ergens op een andere mooie plek. Uh, gelukkig is de gemeente ook helemaal van mening dat zoiets moois als Walhalla, dat, uh, dat hoort gewoon in Nijmegen. En dat, uh, dat gaat ook zeker blijven. Ja. Ja, ik hoop dat jullie echt terugkomen, want ik vind het zelf hier ook helemaal geweldig. En uh, ja, wij willen natuurlijk blijven filmen die leuke dingen. Uh, Partytime TV, altijd welkom. Walhalla, uh, kind en huis, is fantastisch. Dankjewel. Yes. <laughs> je... Doei, ik kom zeker in Walhalla. Zo prettig zijn. Dit was het dan. Walhalla 6 jaar. We hebben een ontzettend leuke middag gehad. We hebben naar trucjes gekeken, graffiti gespoten en op de springkussen gesprongen. Dit soort dagen zijn ontzettend leuk om aan deel te nemen. En om iedereen gewoon gelukkig te zien skaten. En uh, ik hoop dat ik jullie weer, uh, de volgende keer weer mag plezieren met een heel leuk filmpje. Doei!